Hé hey Joyce, die bakken zijn helemaal omgegooid, Joyce. Ja, dan is er ook geen water meer. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Jij bent de baas. Oh, Roosje. Toffe vanmiddag.